pictogrammen aanpassen. Hoe pas je de pictogrammen aan van je knoppen? En hier de lampjes bijvoorbeeld. Dat doe je als volgt. Als eerste ga je eventjes naar deze site toe. Materiaaldesignicons.com Ik zal je even een linkje hieronder zetten. En hier kan je icons gaan zoeken. Je vult je het beste kan je hier Engelse termen gebruiken. Engelse namen. Dan vind je het beste uh, de icons die je zoekt. Nu zie ik je allemaal uh, icons van een telefoontje. Kan ik er een eentje uitzoeken. Voor de intercom knop vind ik deze wel mooi. En nu kopieer je deze tekst. En nu ga je weer terug naar je dashboard. Als ik nu de knop van de intercom lang ingedrukt houd, dan krijg ik een paginaatje te zien met wat meer informatie. Maar je ziet hier ook een tandwieltje. Als ik daarop klik, dan zie je hier pictogram. Klik in en dan vul ik mdi, dubbele punt. En dan plak ik de tekst die ik net heb gekopieerd. En nu zie je hier al het icon wat die Laat toevoegen en je klikt op bewerken. Nu zie je dat de pictogram bewerkt is. En ja, zo heb je dus je pictogram veranderd. Je kan ook het pictogram veranderen door hier naar de configureer UI te gaan. Vooral schijnen bewerken. Dan ga ik even naar de knappen toe. Nu heb ik de knop hier weg aangezet, dus deze knop. En nu zie je hier ook met een uh, pictogram uh, dingetje staan. Daar kan ik ook MDI, dubbele punt en dan de tekst plakken. En zo zie je dat ook hier het icon veranderd is. Als ik hem weer weghaal, dan zal het oude icon weer terugkomen. Dus ook hier kan je een icon toevoegen. Zo kan je hem eh, meteen toevoegen als je de pagina maakt. Wil je hem later veranderen, dan kan je het op de manier doen zoals ik net liet zien. Klik ik op opslaan. Klaar. En zo kan je dus eh, de pictogrammen veranderen van al jouw uh, devices.